Hoi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je meer vertellen over online lesgeven in Teams. Wanneer je Teams opstart zie je alle Teams waar je lid van bent en zo ook de klassen die voor jou zijn aangemaakt. Wanneer je daar aan wilt lesgeven, kies je de klas uit, klik je daarop en kan je ervoor kiezen om onderin een online vergadering te starten. Dat is dus hetzelfde als een online les beginnen. Nou raad ik je echt eraan om dat niet te doen in het kanaal algemeen, maar om een eigen kanaal aan te maken. Ik ga je zo laten zien waarom dat handig is, maar eerst gaan we het kanaal zelf toevoegen. Klik dus op de drie puntjes naast het team en dan doe je kanaal toevoegen. En dan kan je het een naam geven, bijvoorbeeld online onderwijs. Dan klik je op toevoegen en dan wordt het kanaal aangemaakt. Nu kan je hier alle lessen beginnen. Waarom is dat handig? Wanneer je een les eenmaal weer hebt afgesloten, komt er hier een bericht. En dan kunnen andere studenten zien welke lessen er al zijn geweest. En ze eventueel ook terugkijken wanneer je het hebt opgenomen. Dat zie je straks gebeuren. Maar voor nu gaan we de online les starten door te klikken op het icoontje van de camera. Wanneer je een online les begint, kan je een onderwerp toevoegen. Dat is wel zo handig om te doen, want wanneer je meerdere lessen geeft in Teams kunnen studenten het terugzien onder die naam. Nou, ga ik het nu eerst even een naam geven, bijvoorbeeld sociale media, strategisch inzetten. Ik ga nu vergaderen. En dan zie ik dat ik allereerst kan kiezen wie er gaat deelnemen aan mijn vergadering. Teams doet ook een paar suggesties. Wanneer je met studenten al hebt afgesproken dat deze online les gaat beginnen, kunnen zij dit ook zien. En kunnen zij zelf ook kiezen om deel te nemen. Wanneer je de mensen eenmaal hebt uitgenodigd, wil je misschien een powerpoint laten zien of ander materiaal dat je hebt voorbereid. En dat kan je doen door te kiezen voor delen. Dan kan je bijvoorbeeld een powerpoint die je eerder hebt gemaakt selecteren en die laten zien aan de studenten. Het is goed om vooraf met de studenten afspraken te maken over hoe ze omgaan met het materiaal, maar ook met elkaar in deze online les. Ik kan me voorstellen dat studenten vragen hebben, maar het is niet heel handig wanneer de hele tijd door je heen wordt gepraat. Dus dan kan je ervoor kiezen om te zeggen dat er in de chat tijdens de online les wordt gesproken over de vragen die ze hebben. En dan kunnen ze eventueel elkaar ook antwoord geven wanneer ze het antwoord niet hebben. Als je klikt op de drie puntjes zijn er nog verschillende andere opties. Zo kan je bijvoorbeeld een opname starten en dan kan je dus de les opnemen zodat studenten die de les hebben gemist of het nog even willen terugkijken, de les nog een keer kunnen bekijken. Als de les is afgelopen, dan klik je dus op afsluiten en nu zie je dus gebeuren waar ik het eerder over had. Dan komt er dus een bericht te staan in het kanaal en dan kunnen studenten dus zien dat deze les heeft plaatsgevonden. Wanneer die is opgenomen, kan die dus worden teruggekeken. En ze kunnen er natuurlijk ook weer op reageren door te laten weten hoe de les was, welke opdrachten er eventueel uit zijn voortgekomen. Dus dat is handig om een overzicht te bieden voor de studenten. Tot zover deze video over online lesgeven in Teams. Tot de volgende video!